Heerlijk zit ik hier. Warm, veilig, alles wat ik nodig heb. Wat zou ik zijn? Een jongen? Oh, nee, een meisje. Verder weet ik nog niks. Of ik Naima heet of Fien. Of ik goed kan leren of niet. En waar ik geboren word, ook belangrijk. Ja, die wieg kan overal staan. Hier maakt het allemaal niet uit natuurlijk. Wacht even. Hier. Gaat het beginnen?